Hi Mirjam vlogt wel kijkers Eigenlijk was het uh, een beetje Mirjam vlog niet Kijkers En daar de reactie. Waar blijf jij? Waar ben jij? Ik had gewoon even geen zin meer. Maar er is in de tussentijd wel een hoop gebeurd. Ik heb namelijk inmiddels therapie. Omdat ik nog steeds pijn in mijn kont heb. Dat is al een maand geleden en het is nog steeds niet over. Maar ik heb eindelijk wel een goede therapeut gevonden. Dat moet door mijn knieën. Dat valt niet mee hoor. Nou, wat staat er op het menu? Een vers pakket van Appiheim. Maaltijd thuis. Thuis is En. ga naaltjes. Nu weer overeind. Ah. Nou, ik denk dat een bejaarde nog fitter is dan ik. Ik ga ondertussen ook even koken. Maar. Ik ben ook milieubewust bezig. Zo, so, nu al. Ja, nu al. Uh, ik scheik tegenwoordig, nee, ik scheik geen plastic, ik scheik afval. Ja. Ik ga tegenwoordig uh, het plastic apart doen van al het andere afval. Het heeft even geduurd hoor, maar eindelijk uh, is het voorbij. bij eind. Oh, en nu toch even aan het vertellen ben, ik heb nog wat wat heel milieubewust is. Ik ga het u even laten zien, ik ga het even pakken. Typisch ik. Ik ben met koken bezig, maar ik wil nog even wat anders vertellen. Ik kom zo terug. Kijk, uh, make-up, dat remove ik altijd met uh, uh, watten schijfjes. Zit ook weer in een plastic zakje. Maar ik heb bij de Action deze dingen gevonden. Dat zijn uh, schijfjes, maar dan van stof. Remover pads. Het werkt fantastisch. Ik doe er een beetje water op en dan het product, uh, mijn make-up remover en dan remove ik mijn make-up. En dit doe ik dan in de was. Met zakje en al. Nou moet ik zeggen, ik heb het nog niet gewassen. Zover was ik nog niet. Dus uh, ja, ik ga zien hoe dat gaat werken straks als ik het al een keer gewassen heb. Maar ik vond het een top idee. Kom bij de action vandaan. Uh, prijs. Mijn dood. Ik heb geen idee. Het zal iets van 2 euro zijn, 3 euro? Ik weet het niet. Top idee. Dat wou ik even vertellen. Ga ik nu even verder met koken, want ik heb vanavond ook nog een vergadering. En ik heb trek en ik word zaggeweinigd als ik niet eet. Oh. Ik zeg tijd om te eten. En ondanks dat ik twee ingrediënten mis, want ik moest nog twee eieren erbij doen en ongezouten nootjes. Maar die had ik niet. Hey, lekker gegeten en nu uh, wachten tot het tijd is om te vergaderen. Ondertussen ga ik jullie vertellen dat ik een workshop abstract schilderen ga volgen. Zomaar ruikt het niets, Waar haalt ze het vandaan. En ik heb daarvoor een, uh, zelfs een heel pakket aan moet schaffen. Want ja, schilderen zonder doek en zonder verf en penselen, dat gaat natuurlijk niet. Kunnen jullie nog herinneren dat ik bij de stichting Door ben geweest? Daar zit een mevrouw die kan heel goed schilderen en die gaf daar een workshop. Dus ik denk, ik ga dat een keertje doen. Oh, en ik heb zoveel mooie dingen gezien al op YouTube. Ga ik dan kijken, abstract schilderen met acrylverf. Want dat is acrylverf. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. En ik heb ook nog allerlei andere uh, attributen voor, uh, ja, leuke speciale effecten in het schilderij. Wat ik nog meer ga doen. Ik heb bij IKEA een pakskast besteld. Ik moet die uh, rotzooikamer daar zo, die moet ik gaan ruimen. Ik moet nu echt uh, ook kleding weg gaan doen. Wat nog meer? Um, um, um. Ik zal jullie nog even een, up, een update geven van uh, de Amaryllis Crocodocus van Anja. Het gaat niet zo hard zoals je ziet. Maar wat wel heel leuk is, is uh, de sneli. Oh An, moet je kijken toch. Ik heb hem even ergens anders hangen. Kijk, er komt wel heel veel groen aan. En ja, dit zijn volgens mij niet echt bloemetjes. Het zijn alleen maar, uh, ja... Dat is het. Het, komt niet, uh, het. het gaat niet bloeien of zo verder. Maar... Ik heb wel een stukje extra groen. Hier. Dus hij doet het nog steeds. Want dit stukje hier. Dit is extra erbij. Tenminste, extra. Dit is een weidegroei. Ik vind hem echt zo leuk. Zo apart. Ik ben blij dat hij het nog doet. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe groot dat ding überhaupt gaat worden. Nou, ik ben inmiddels terug van de vergadering. Half twaalf. Dat is zo gezellig. Het loopt altijd zo uit. Maar het is. Het is weer nodig, we kunnen bijna weer de activiteiten gaan organiseren. Tenminste, als er geen andere variant in de weg uh, ligt. Morgen heb ik therapie. Ik heb wat oefeningen meegekregen. Oh, die moet ik ook nog even doen. Nou, die ga ik zo meteen wel even doen. Oh, zo. Oh, ik weet niet of jullie dat hoorden, maar... Wow. Dat wil nog wel eens helpen, hè. Als je... Je knieën zeg maar naar één kant doen en je schouders naar de andere kant. Ik voelde dus nu mijn rug van boven naar beneden. Rats! Jeetje, Mina! Oei! Oh, oh. Ik ga slapen. Nou, meneer de therapeut heeft me weer gesloopt. Dat is echt geen pretje hoor. Maar ik hoop dat het overgaat. En snel. Ik ga snel naar huis. Want uh, ik moet heel snel wat gaan eten. En dan uh, schilderen. Ik heb mijn tas ingepakt. En mijn tas vol met goodies. Uh. Er zit allemaal chaos in. Precies zoals ik ben. Want... Ik wil alles uitproberen op één schilderij. Nou ja, je moet maar net zonder zitten. Hè? Dus dat wil ik niet. Oh ja, en uiteraard mijn, uh, mijn pakket. Oké, okay, uh, ik ga fietsen. Zo, alles in mijn fiets gepropt. Dan gaan we maar. Twee maken. Of jij hebt, oh, je hebt dan een palet. Ja, dat zat er ook in. Ja, oké, okay. ik dacht je gaat dat gebruiken als palet, maar dat zat erbij. Ja. Ik ben heel benieuwd naar die verfjes. Nou, maken we er één open? ik kunnen er een testen, maar ik ben ook benieuwd. Ja. <laughs> ja, nou, dat is in ieder geval wel beter dan. Uh... Maar niet helemaal, hè, maar hij is nog wel een beetje precies, Ja. Maar het is wel een stuk beter dan action. Oh, gelukkig. Dat wel. Ja, en is het, uh, is het ook uh, je werk of zo, je dagelijkse ding? Of? Ja, ik uh, uh, heb eigenlijk nu sinds coronatijd weer heel veel teken- en schilderlessen gedaan. Omdat dat het enige was wat dan mogelijk was. En dat heb ik in, in het primair onderwijs uh, gedaan. Basisscholen zijn natuurlijk helemaal onderbezet uh, en ja. overvraagd en uh, ja, hiervoor heb ik een hele periode alleen maar uh, in musea gewerkt en rondleidingen gedaan en, uh, en workshops die dan gekoppeld worden aan zo'n rondleiding, soms. Dus eigenlijk heel weinig uh, tekeningsgildeles uh, gegeven en nu dus weer heel erg uh, hands on met, uh, met kleintjes op, het, op de basisschool. Nou ja, dit, dit verhaal met door, dat, dat was vorig jaar eigenlijk al uh, in, in de planning. Ja. Maar ook, ja, ook natuurlijk vanwege, uh, vanwege corona kon het natuurlijk niet, uh, niet doorgaan. Dus, uh, dus ja, het is echt al een tijdje geleden dat ik een volwassen uh, uh, les gegeven en dat heb. En wat heeft je voorkeur? Nou ja, ik, vind, ik, het... ik vind allebei wel leuk. Maar, ja, maar... Moet zeggen, dat, dat ik, omdat ik het nu een tijdje niet gedaan heb, ik vind ik het eigenlijk oh, wel weer oh, heel leuk als dus ik een zwarte ondergrond wil maken, kan ik dit gewoon uh, met stukjes zo doen en dan met een uh, grote borst? moet ik nog, dit nog voorbereiden nee. met iets? Oh, okay. Nee, dit kan hierop. Uh, ik, ben, ik ben wel heel benieuwd hoe ver je gaat komen daarmee. Dat is natuurlijk oh, niet zo verder. Het is er niet zoveel. We nee. kunnen een ondergrond maken en dan vanuit het midden. We doen, hier met een clubje en dan van daaruit naar boven en naar beneden. Ja, met water effecten maken ja, of precies. Ja, alright. Nou, We gaan eerst met een heel interessant pelletje dit dingen even mengen. Ja, ik heb ze aangeschaft daarvoor. Ja, zeker. Je kunt het groots aanpakken. Grote vegen snel klaar. Ik wil het niet zo. Niet nadenken. Oh, maar dat doe ik juist wel. Dat moet je dus loslaten eigenlijk. Hè? Mooie dames, hè? Oh. Ja, Daar Als ik zeg uh, Scarlet Lake, wat voor kleur is dat dan? Scarlet? Ja, dat, dat is het. E e rose. Ja, ze weet dat gewoon. <laughs> Als je tegen mij zou zeggen Scarlet Lake, geen idee, nee, nee. wat voor kleur is dat? Nee. Ja, nu wel, omdat ik het lees, maar. Er is een hele wereld. Ja, zoveel kleur ook. Dat is de... Nou, het is niet, het is, het is, het is niet, uh, jongens, ik word niet zoals ik in mijn hoofd had. Normaal niet zo. Ik ga gewoon door, net zoals het ergens op lijkt. Ja, dat is misschien ja. ook maar het beste. Want dat je denkt van. Okay. Ik weet het niet meer. Misschien helpt het ook als je oh, gewoon het gaat om, uh, als je de, de zo. zo. En dan eroverheen. Dat geeft ook weer effecten. Ja, ja. Dus, ik weet nog in het begin toen ik het begon, toen dus zat ik ook veel met één kwast en toen dacht ik, oh laat ik eens... Nou nee, ik, denk, ik heb geen Oh wacht, ik ga het even doen. Ik heb niet één kwast gebruikt, dat niet. Ja, bedoel, lijkt er wel klas, ja. ik bedoel, alleen een kwast. Ja, Maar okay. um, als je dan opeens uh, een dit gebruikt, dan denk je ook echt, huh, ik had niet verwacht dat dat eruit zou komen. Maar ja, snap dan, ik. Dan moet je wel ofzo, ja. weet je? Dat geeft ook een soort bevrijding. Maar gaan voor de bevrijding? <laughs> Is het nou je zin? Of, uh, heb je zoiets van, dan komt iets heel anders uit dan ik had? Ja, komt... ja, het komt er heel anders uit dan ik had. Uh, ja. Het lastige is dat ik dus niet precies weet nou, wat jij iets dacht. Uh, nee, nee, dat nee. Top, dat, snap ik, dus, uh, ik dat vind het ik, er... ik heb ook het voorbeeld niet bij me, dat is ook stom. Nee. Nee. Ja, want dan, dan kan ik kijken en zeggen: van, Oh, als je, dat, als je die kant op wil, kun je nu dit. Ja, dat ja. is Wat ik wel kan doen, en dat helpt ook altijd, is het eventjes vasthouden en het laten zien op deze manier. Het is een beetje donker dan, dat is mensen goed. Ook weer nieuwe dingen. Ja, dat is echt niet gelijk. Ik denk dat dat toch wel. Ik vind die Alleen dat oog is natuurlijk heel Een verhaal is van, van de kwaliteit van de werk. Dat is je niet zo makkelijk als het lijkt. Nee. Cool. <laughs> ik weet nog wat je zei, ah, oh, oh, ja, is makkelijk. <laughs> nee, zei ik dat makkelijk? Nee, dat zei ik niet. Het je lijkt zei, makkelijk. Ja, ja, precies. Je zei van, dat lijkt mij dan het uh, uh, beste, omdat ik heel weinig, uh, omdat, omdat je niet veel is illet. Ja. Dus toen begon ik gelijk een beetje te lachen. Zo. Ja, maar dit is eigenlijk het moeilijkste. Maar goed. Oké. Okay. Succes! Ja, is abstract dat moeilijkste, ja? Uh, nou ja, kijk, alles heeft zijn eigen uitdagingen, denk ik. Ja. Maar uh, als je dus een landschap maakt of een portret, wat ik ook zei, in de telefoonpreek, dan heb je een houvast. Ja, uh, dan kan het nog ik kan het niet mislukken, maar dan heb je in ieder geval een, uh, een plan een ja. idee. Ja. En dit, dit ja, het kan, het dan is kan geen alles zijn. Uh, ik mag, heb totaal geen plan. Ja, het mag alles zijn, <laughs> weet je wel. Uh, ik kan ook nog uh, uh, na afloop denken van oké, okay, nu ga ik het er ja, overheen dan doen even. en dan, dan, dan stempel ik uh, dat uh, nog weer uh, Zo. Nou ja, op ja. die manier. Maar goed, dan, alles kan. kan. Uh, ja, dat zei je ook al. Ja. als je ineens een anders gaat gebruiken. dan je ja. heel anders doen. Ja. Maar je weet ook, het materiaal daar moet je ook kennis van hebben. Ja. Uh, van wat je gebruikt. en ja. Hoe dat smeert en ja, hoe dat juist. mengt. Ja. En, uh, en, en de kleuren. Ja, dat is, uh, dat is uh, een, een wetenschap die je inderdaad niet de in twee uur even bij elkaar verzamelt nee, dat het, dat... Dus je moet er inderdaad ook uh, gewoon een beetje de lol in hebben ja. in het feit dat je het nu in ieder geval probeert. Het is verwerking! Ja, precies dat! Ja. <racht> maar wel, ik vind hem wel echt uh, beter dan uh, de stap daarvoor de waarbij die, die zo uh, fletsig was, ja, dat in contrast met het zwart, weet je wel, ja. dat was zo van, ja, ja wanneer ga je hem afmaken, zeg maar. Wanneer wordt het interessant, ja. Uh, en nu heb je meer verf gebruikt en dat laten staan. Ja. En dan inderdaad die tipjes met, uh, met wit, ja. de volgende keer zou ik zeggen, neem dan ook iets mee waar, waar, de, waar ik naar kan kijken of iemand ja, waar je die les volgende. mee gaat doen, want ja. het is natuurlijk heel uh, bijna onmogelijk voor mij om jou eigenlijk ja, dat te is begeleiden. Het ik ben een ervaringrijker, maar een illusie Ahmed. Want... Ja, Mirjam zal Mirjam niet zijn als ze denkt van... Oh, dat doe ik wel even. Abstract schilderen, een paar vegen op je doek en... Uh, het wordt een uitstekend kunstwerk. Nou, vergeet het maar. Maar ik had mijn eigen idee al in mijn hoofd. Dat heb ik op YouTube bekeken. Ik vond het prachtig. En ik denk, nou, dat kan ik ook. Waarom denk ik dat? Waarom denk ik elke keer... Jongens... Huppakee, dat kan ik ook. Terwijl andere mensen daar jaren voor oefenen, jaren voor schilderen, bezig zijn. En ik denk het gewoon in één keer te kunnen doen. En nu het schilderwerk wat het is geworden. Ik weet niet eens meer wat de bovenkant en de onderkant is, maar het maakt niet uit hoe je het houdt. Kijk. <lacht> ik kan hem zo houden. Ik kan hem zo houden want dat is kunst, het maakt niet uit hoe je het geel, wat dacht je hiervan, dat is prachtig toch, nee, dit, dit wordt hem niet. Ik dacht, nou ja, de onderkant maak ik zwart, en dan wordt de rest hele mooie felle kleuren, maar de felle kleuren bleven hartstikke uit. Goed, ik ga de binnenkant van mogen bekijken, ook zwart. Ja, ja, en toen was het vrijdag. Nou, uh, normaal gesproken ben ik iets enthousiaster op een vrijdag. Omdat het weekend is. Het is natuurlijk nu ook weer weekend. Maar ik heb niet zulke hele leuke plannen dit weekend. Het is op zich wel leuk, maar ook weer niet. Uh, dat is lekker duidelijk. Ik ga het jullie even uitleggen. Ik ga het even laten zien ook. Ik ga jullie even draaien hoor. Let op. Njong. Deze meuk. Dit. Gaat. Veranderen. Dit soortje. Want ik heb eindelijk dus de kast besteld en morgen komt er een gedeelte van. Ik denk juist uh, het gedeelte wat ik niet kan gebruiken om al neer te zetten. Want Ikea heeft ook last van COVID. Uh, zijn dingen zijn uh, niet te bestellen online. Uh, er zijn dingen die uh, nu wel online te bestellen zijn. Er komt een gedeelte morgen en een gedeelte. 14 augustus geloof ik. En een gedeelte moet ik zelf ophalen in de winkel. Volgen jullie me nog? Ik heb hier al één vuilniszak vol met kleding. Die weg kan. En uh, ja. We gaan gewoon verder. We gaan de meuk weggooien. Die kast ook jongens. Het is toch wat een ellende staat hier toch in. Het is allemaal oude meuk. En dat is... Dat ben ik gewoon, hè. ik uh, heb daar gewoon geen geduld voor, dan denk ik van nou oké, okay. gooi het er maar in, dan ben ik het kwijt. Het liefst zou ik nog een deur dicht willen doen, maar die is er niet. Jongens, ik ga deze vlog afsluiten. Morgen weer een nieuwe dag. Dus ik ga snel dit stukje er ook weer bij editen voor de video. Vlog en video in één. En dan, uh, als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En uh, voor je niks aan, dan doe je maar lekker een duimpje naar beneden. Uh, want dan ga ik verder. En dan uh, zie ik jullie graag in de volgende video. alles.